Goedendag. in deze les gaan we het hebben over lineaire regressie. Waarover gaat het? Uh, we gaan eigenlijk op zoek naar een best passende rechte voor een bepaalde puntenwolk. Uh, dat hoeft helemaal geen rechte te zijn. Het zou ook kunnen zijn dat je bijvoorbeeld een puntenwolk hebt die het best benaderd wordt door een uh, paraboolvorm. Uh, of waar bijvoorbeeld een exponentiële vorm uh, uit te doen, dan, dan heb je bijvoorbeeld kwadratische regressie, of men noemt dat bij een exponentiële exponentiële regressie. Wij bekijken in deze les enkel de lineaire regressie. Waarom? Omdat je uit de best passende rechten kan je halen of, het een, uh, of er een positieve correlatie is of een negatieve correlatie. En we gaan zelfs een stuk verder gaan. Uh, als we die best passende rechten hebben gevonden, dan gaan we ook kunnen bijvoorbeeld uit het gewicht van de muis, kunnen we dan, als we een bepaald gewicht kennen, zouden we daaruit kunnen gaan schatten wat uh, de grootte van die muis is. Dat is uiteindelijk de bedoeling. We willen dus een vergelijking vinden van zo'n regressierechte en zo'n typische vergelijking van een rechte is natuurlijk y is gelijk aan uh, ax plus b. Dus we gaan eigenlijk op zoek naar een richtingscoëfficiënt en een constante term. We starten dus met een uh, puntenwolk en we gaan gewoon starten met een horizontale rechte. Je ziet direct dat dat niet de best passende rechte zal zijn. De best passende rechte zal hier ergens liggen. Uh, maar wat gaan we nu doen? We gaan daar uh, de afstanden zoeken tussen alle punten uh, en de rechten. Dus deze afstanden telkens gaan we meten. En we gaan de som van die afstanden, eigenlijk het kwadraat van die afstanden, gaan we gaan berekenen. We noemen deze afstanden die hier nu in het blauw aangeduid staan, dat noemen we de residuen. Dus de bedoeling is eigenlijk om de som van alle residuen samen zo klein mogelijk te krijgen bij onze best passende rechten. Als we de rechten een klein beetje draaien, een klein beetje roteren... Dan zien we dat de uh, som van al die afstanden samen in het kwadraat, dat dat al iets kleiner zal geworden zijn. En we passen deze procedure dus toe tot de totale uh, som van de kwadraten van de afstanden zo klein mogelijk wordt. In de les toonde ik u zo een voorbeeld. Dus we hebben hier uh, vier punten. Die eh, kwadraten van die verticale afstanden, die kan je eigenlijk voorstellen met eh, de oppervlakte van vier kanten. En eigenlijk is het de bedoeling dus om de som van de oppervlaktes van die vier kanten zo klein mogelijk te krijgen. Je kan hier die twee punten verslepen totdat je een zo klein mogelijk oppervlakte hebt. De som van die vier oppervlaktes, die kan je hier zien, dus die totale oppervlakte wordt door een blauw stipje weergegeven. En als we nu onderaan zouden gaan slepen aan die punten, dan ga je merken, dan gaat natuurlijk die oppervlakte verkleinen. En dan ook weer vergroten. Het kan ook een beetje verschuiven hè, en doen. Maar wat er altijd uitkomt, is dat je hier ergens een minimale waarde hebt gevonden voor de richtingscoëfficiënt. Want dat is wat op de x-as wordt uh, weergegeven. Dus voor een bepaalde waarde van de richtingscoëfficiënt, ga je een minimale waarde van de oppervlakte vinden. En dat zal dus onze a zijn, onze richtingscoëfficiënt van onze regressierechten. Ook met het rekentoestel kan je opnieuw werken zoals met onze correlatie. Wat kon je dus doen? Je kan deze punten, dus de x-waarde, telkens in lijst 1 zetten, de y-waarde telkens in lijst 2... Met uh, statistiek, stad edit. En dan ga je bij stad maat, ga je naar uh, stad tests, ga je naar linrecht tt -test. ga je in je x-lijst L1 zetten en je i-lijst L2. En als je dan uh, op enter drukt, dan krijg je daar ergens uh, op het rekentoestel op een gegeven moment die i is gelijk aan uh, ax plus b. Ga je je A kunnen aflezen en je B kunnen aflezen. Dus die kan je hier eigenlijk uit je rekentoestel gaan halen. Dus je kan um, die lineaire regressierechten laten berekenen direct door je rekentoestel als je de punten ook ingeeft in de lijsten. In uh, GeoGebra is het nog een stuk eenvoudiger. Dan ga je in het rekenblad je twee. Um, Variabelen, de x-variabelen en de y-variabelen, de waarde daarvan invoeren om dan de puntenplot te kunnen doen. En uh, je kan onderaan bij je, regressie, je regressiemodel kiezen. Dus wij kiezen het lineaire regressiemodel en hij berekent onmiddellijk voor u de best passende rechten door al deze punten. Je merkt dat er hier voor deze punten ook niet zo'n sterke correlatie was, je correlatiecoëfficiënt was maar 0,36. Uh, en als je het lineaire regressiemodel kiest onderaan, dan geeft hij je die best passende rechten in het rood. Wat ook nog zo handig is aan uh, GeoGebra, is dat, hij u, uh, dat je daar x waarden kan gaan invoeren. Dus als je de punten op die eerste toets hier bijvoorbeeld gaat invoeren, dan gaat hij je een schatting maken. Dus bijvoorbeeld als je hier 16 zou invoeren als x-waarde, gaat u die y-waarde op die rode rechten berekenen. Dus daarmee kan je gaan inschatten wat je resultaat op het examen zou kunnen gaan zijn. Onder voorbehoud natuurlijk, want de correlatie tussen beide variabelen was hier niet zo sterk. Hoe sterker de co uh, correlatie, hoe beter de inschatting van die lineaire uh, regressierechten en hoe beter dus ook als je de x-waarde invoert je schatting voor je y-waarde zal zijn.